Goeiedag, Genius is een maandelijks programma van ATV voor iedereen die belangstelling heeft voor wetenschappen, maar we richten ons in het bijzonder naar onze jongerenkijkers. Wetenschappen die hebben geen grenzen en daarom brengen we elke maand een reportage van de televisiezender van een ander Europese stad waar ATV dan mee samenwerkt. En vandaag zijn we zelf aan de beurt. Elke keer schetsen we het portret van een jonge wetenschapper en brengen we verslag uit over een wetenschappelijke tentoonstelling. En we ronden ook nu vandaag af met enkele nieuwtjes van onze eigen Antwerpse universiteit. Allerhande wetenschappelijke disciplines komen in Genius aan bod en zo wordt dan een beeld geschetst van waar wetenschappen allemaal mee bezig zijn en welke resultaten hun werk heeft voor ons allemaal. Maar we willen ook vertellen dat wetenschappelijke studies leuk en boeiend kunnen zijn en niet echt moeilijker dan andere studierichtingen. Te veel jongeren denken dit immers en hebben dan schrik om eraan te beginnen. Vandaag volgen we dus in Antwerpen Martin Koenen. Zij is taalkundige en werkt mee aan een bijzonder Europees project rond taalontwikkeling en slechthorendheid. Het gehoor van doofgeboren kinderen wordt aanzienlijk verbeterd met zogenaamde cochleaire implantaten. Maar zelfs daarmee blijft het moeilijk om verschillen in intonatie te onderscheiden. En daarom werd op vraag van een aantal KMO's een Europees project opgezet... om samen met enkele universiteiten een nieuwe spraakprocessor te ontwikkelen. En die moet ervoor zorgen dat de intonatie beter gecodeerd en onderscheiden wordt. Naast haar wetenschappelijk werk heeft Martine vier hobby's. En dat zijn haar vier schatten van kinderen. Academica, academica, mica viva cice. Academica, academica, mica viva cice. Professores, professores, Professores, In Antwerpen volgen we deze keer Martin Koenen, een leegwiste met een uitzonderlijk Europees project op het gebied van taalontwikkeling en slechthorendheid. Daarnaast is ze ook een drukbezette mama van vier levende gesnuiters die ze samen met haar man in drie verschillende talen opvoedt. Van opleiding ben ik romaniste met specialisatie Roemeens en hier aan de Universiteit Antwerpen doe ik voornamelijk onderzoek naar eerste taalverwerving bij jonge kinderen, in het bijzonder hun grammatica. En ik heb ook een Vlaams-Nederlands uh, project lopen dat kijkt naar de invloed van gehoorstoornissen op die uh, ontwikkeling van die grammatica bij de jonge kinderen. En daarvoor werken we heel nauw samen met de oorgroep. Ja. Martin Koenen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak. Samen met een neuskeel- en oorarts, een audiologe en een logopediste volgt zij de taalontwikkeling van slechthorende of dove kinderen op de voet. Patiënten met matige tot zware slechthorendheid worden meestal geholpen door de klassieke hoofdtoestellen die werken op basis van akoestische stimulatie. Maar kinderen die doof zijn geboren worden vandaag geholpen door de zogenaamde cochleaire implantaten. Bij heel ernstige slechthorendheid hebben we elektrische stimulatie. Cochleaire implant heet dat dan. Dat is een implantaat dat ingebracht wordt in het slakkenhuis waarmee we de zenuw elektrisch stimuleren. Hoewel vaststaat dat het gehoor met deze implantaten aanzienlijk verbeterd wordt, blijven er nog steeds gegevens over die de dove patiënten niet zo goed binnenkrijgen. Zo hapert het nog op het vlak van de intonatie, waardoor bijvoorbeeld muziek moeilijk te onderscheiden blijft. Met een cochleair implantaat kan een dove spreker redelijk eenvoudig twee woorden die minimaal van elkaar verschillen onderscheiden. Bijvoorbeeld als hij meehoort dan weten dat het een ander woord is dan bijvoorbeeld thee. Maar als je bijvoorbeeld door middel van intonatie wil duidelijk maken of je die thee lekker dan wel niet lekker vindt, bijvoorbeeld door te zeggen thee of T, dan is dat al een heel pak moeilijker. De la confidata, Ik heb vier kindjes. Simon is de oudste, dan Ruben, dan een tweeling, Nathan en Jora. Ik krijg heel veel hulp van mijn vader die eigenlijk bijna constant inspringt als ik er zelf niet ben. En de kindjes opvangt en wacht tot ik thuis kom. En verder ja, van mijn zus bijvoorbeeld. Dus heel veel familiewerk is het. Wij helpen elkaar zeg maar voor een groot stuk. In het met Europese subsidies gesteunde project van Koenen wil men de rol van intonatie in taalverwerving bij jonge kinderen gaan onderzoeken. Meer concreet werken ze aan een nieuwe spraakprocessor die ervoor moet zorgen dat de intonatie beter gecodeerd en onderscheiden wordt. Um, het Europees project is er eigenlijk gekomen op vraag van um, drie KMO's die samen gaan werken om een nieuw product op de markt te brengen, dus die nieuwe spraakprocessor en waarvoor dus een aantal universiteiten de wetenschappelijke input zullen leveren, zowel wat het taalkundige als het ingenieursluik betreft. De projectstructuur van Europese projecten is altijd dat er één leidende partij is, en dat is in dit geval onze groep, en die zoekt dan samenwerking met andere partijen. En dus in dit geval is dat dan uh, natuurlijk ook de Antwerpse onderzoekers, maar ook onderzoekers van de Universiteit van Leiden, van de universiteit van, of een paar universiteiten in Parijs, universiteiten in Italië, Venetië en in Roemenië. Antwerpen is uh, daarin zowat de centrale knoop. De centrale partners, en dat is niet toevallig zo, omdat Antwerpen jarenlang al een internationale reputatie heeft op het vlak van uh, het gehoor. Zowel op vlak van genetica van het gehoor, chirurgie, maar ook de ontwikkeling van een van de eerste cochleaire implants is hier in Antwerpen gebeurd. Naast haar onderzoek begeleidt Martin ook doctoraatstudenten. Martin is in de eerste plaats mijn eerste begeleider van een proefschrift. En zij kan enorm efficiënt werken en dat is heel erg belangrijk. Je werkt met heel veel data en met heel veel informatie die je binnenkrijgt. En dat is heel belangrijk om te leren te structureren en daarin kan ze heel goed helpen. Het belangrijkste is eigenlijk dat ze ongelooflijk veel dingen met elkaar kan combineren. En dat blijkt uit soms heel kleine dingen. Uh, dat ze hier in de namiddag snel vertrekt, want ze met haar kinderen gaan ophalen. Maar dat je dan uh, s'nachts om 12 uur of om 1 uur nog een e-mail krijgt, bijvoorbeeld, om dingen te regelen voor wat er in de toekomst nog moet gebeuren. Ik heb vier hobby's eigenlijk. Vier levendige hobby's. Met elk een heel aantal hobby's. En dat zijn mijn hobby's. Ik ga overal naartoe met de kinderen eigenlijk. Naar de tennis, uh, naar de muziekschool. Uh, wat doen ze nog allemaal? Even nadenken hoor, want het zijn heel veel dingen. Wat ik weet, zeg maar, is of het lijkt mij heel erg druk. Maar ik merk daar persoonlijk helemaal niks van. Dus uh, het, het, het werkt heel prettig samen. Het is niet zo dat... Uh, dat het zo interfereert dat je altijd heel erg lang moet wachten op uh, feedback of zo, dat is helemaal niet aan de orde. Dus ja, ik weet ook niet hoe ze dat doet, maar uh, het gaat fantastisch. Ja, Martijn voedt haar uh, kinderen in uh, Roemeens op. Dus ze spreekt, ze spreekt consequent uh, uh, Roemeens tegen. En haar man spreekt Italiaans. Dat vind ik eigenlijk een goede aanpak. Zo probeer ik zelf te doen met mijn eigen kinderen. Roemees zelf tegen de kinderen en mijn vrouw Nederlands. In het begin is dat bijzonder onwennig. Uh, op elke plek waar dat komt, uh, de supermarkt, uh, bij de bakker, en dan zit de kleine op uw arm nog. Eh, en dan spreekt er Italiaans tegen. En dan voelde alle blikken direct op uw schouders. Zij zijn zich vooral bewuster van taal. En op een veel vroegere leeftijd dan andere kinderen. Dus zij hebben heel vroeg door dat verschillende mensen verschillende talen kunnen spreken. En dat je zogenaamd tussen talen kan switchen. En dat is een groot voordeel. Want meestal hebben kinderen dat pas door op, op oudere leeftijd, zeg maar. Hoe druk het leven van deze onderzoekster ook lijkt, Martin Puzzel dat allemaal vlekkeloos in elkaar. We wensen Martin Koenen verder veel succes en een boeiende carrière toe. En nu gaan we kijken naar een project in het EcoHuis in Antwerpen. Milieuprofessor Globus en zijn lieftallige assistente Betty... leggen op een ludieke manier aan een klasje lagere schoolkinderen uit... wat ze kunnen doen om het milieu te helpen. Zet-ie? Ja, zet ja, ja, goed zo. Ja, zo, genoeg. Okay. Goed zo. Jongens en meisjes. Ik ga even langskomen, dus een stap achteruit. En je moet eens goed kijken welke richting die rook, die jullie hier binnen zien, welke richting dat die heeft. Waar die rook naartoe gaat. Goed kijken naar de rook. De milieuprofessor ben ik, ik ben Globus. En dat is mijn assistente Betty. de en uh, Wij zijn uh, twee mensen die uh, uitleggen aan de kinderen wat ze kunnen doen om het milieu te helpen. We bevinden ons in het EcoHuis, het milieu-educatieve centrum van de stad Antwerpen, waar je op een boeiende manier alles over het milieu kan ontdekken. Hoe pakken wij dat aan? Dat verschilt van doelgroep tot doelgroep. Dus um, uh, wij kunnen dat door aan de hand van workshops, wij hebben educatieve pakketten, wij hebben rondleidingen met gidsen. En bijvoorbeeld onze voorstelling, de milieuprofessor, uh, probeert uh, aan de hand van nogal spectaculaire proefjes aan kinderen tot 12 jaar bepaalde milieuprocessen uh, duidelijk te maken. Een dynamo is zo'n grijs dingetje dat bijna altijd aan de fiets hangt om het licht te laten branden. De dynamo dus. Ze kunnen bijvoorbeeld hun tanden poetsen met een bekertje in plaats van het water laten lopen. Ze kunnen het licht uit doen als ze in de kamer uitgaan. Ze kunnen met de fiets of ja, met de voet naar, naar de school gaan. Juist sorteren. Allerhande kleine dingen. Wat moet je doen met een blikje cola of zo Moet je recycleren in een PMD's. Uh, zak zetten. Dat, dat, dat kunnen de vijandesmannen. De tentoonstelling is opgebouwd uit vijf thematische zones. Ruimte, energie, water, hout en vreemde stoffen. Over al die zones apart is er van alles te leren. Dus bijvoorbeeld water, over watervervuiling, over waterzuivering, over waterverbruik. Dat daar echt een gigantisch hoog percentage is. En dat we echt moeten opletten dat we niet in binnen 10 jaar alle drinkbaar water hebben opgebruikt. Dat betekent dat... ...water veel energie heeft, als je dat in de vlies ligt en je laat dat vallen zo, dan laat dat de waterlet draaien en, en dan bespaart je meer energie. En alle kleine beetjes samen maken een groot verschil. Zoals beloofd ronden we af met enkele wetenschappelijke nieuwtjes van onze eigen Antwerpse universiteit en bekijken de resultaten van het wetenschappelijke werk dat daar gebeurt voor de economie en voor de maatschappij. Het ontwikkelen van vaccinaties blijft heel belangrijk om infectieziektes zoals de mazelen, de rode hond of hepatitis B te voorkomen. Maar van haast even groot belang is het onderzoek naar de manier waarop vaccins worden toegediend. Antistoffen kunnen het lichaam binnenkomen via de mond, inspuitingen, pleisters, neussprays of zelfs via de voeding. Door een juiste toediening of correcte naaldlengte kunnen ze nog beter infectieziektes voorkomen. Het Centrum voor Evaluatie van Vaccinatie binnen de Universiteit Antwerpen neemt deel aan dit soort onderzoeken en besteedt ook bijzondere aandacht aan het trainen van studentengeneeskunde daarin. Europa kijkt bezorgd toe en vraagt zich af of het einde van België nabij is. De Antwerpse onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis onder leiding van professor Van Goetem vertrekt vanuit afstandelijke basisvragen zoals wat is dat een Belg? Of ook hoe tweetalig was Vlaanderen rond 1900. Het proces van Vlaamse en Waalse natievorming wordt ook geanalyseerd vanuit de cruciale momenten in de besluitvorming. Een betere historische kennis van de Vlaams-Waalse verhoudingen kan toelaten om de huidige evolutie beter in te schatten. Vrouwen in het huishouden, stoere mannen op de werkvloer of vrouwen op de motorkap... Er bestaat een drukkendoos vol van stereotypen waarmee reclamemakers mensen kunnen verleiden tot aankopen. Tegelijkertijd opent zich een droomwereld ver van de realiteit. Aan het Antwerpse departement Communicatiewetenschappen onderzoekt men de beeldvorming van mannen en vrouwen door de decennia heen op verschillende vlakken. Inzicht in de reclametaal leert jongeren om kritisch met reclameboodschappen om te gaan en houdt het debat bij de reclamemakers hoog. De huidige klimaatverandering vraagt om een dringende en drastische ombouw van onze energiesystemen. Het zoeken naar energiebesparende methodes opent een breed interdisciplinair studieveld, waarin levensstijlen van mensen centraal staan. Onder leiding van professor Verbrugge onderzoekt het departement Milieu en Technologiemanagement van de UA hoe milieuproblemen zo efficiënt mogelijk aangepakt kunnen worden. Het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie is een studie die zeer diep ingrijpt op onze samenleving. Zo, dat was Genius voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot volgende maand. Dan kijken we wat onze Franstalige collega's uit Brussel ons te bieden hebben.